Hey, hoe vaak winkel jij in de stad Kamp? Nou, bijna altijd. Daar waar ik vrij ben natuurlijk. Uh, ik doe altijd mijn boodschappen hier in de stad. Eigenlijk nooit buiten de stad. 98% van de boodschappen die wij doen, doen wij hier. En wat is de favoriete supermarkt waar je wekelijks je boodschappen doet? Albert Heijn. En um, ga je weleens op zondag naar Zwolle of Dronten om boodschappen te doen? Uh, nee. Zou je, als Kampen de supermarkten openstelt, op zondag, zou je daar gebruik van maken? Uh, nee. Want uh, ik vind dat wij een keuze moeten hebben als je het hebt over het openen van, van je winkel, openen en sluitingstijden. Dat iedereen moet dat kunnen weten en moeten kunnen bepalen. Dat moet zelf gebeuren. Uh, maar ik heb de maandag vrij, dus ik doe op de maandag van mijn boodschappen of voor 9 uur ochtends. Het is voor mij niet een must. Maar ik vind gewoon dat ik een keuze moet hebben. En die keuze wordt mij vaak wel ontnomen. Door de lokale politiek met name. En daar ben ik eigenlijk wel op tegen. Ik vind wel dat je campus veel beter bereikbaar moet maken. En dat je ook mensen de mogelijkheid moet geven. Met name de ondernemers de ruimte moet geven om te bepalen of zij dit willen of niet. En dat die keuze voor ons gemaakt wordt, is natuurlijk absurd. We leven toch niet meer in het middeleeuwen? Ja, ik vind het echt, echt belachelijk. Ik ben ook voor, de, voor uh, zondag open, maar laat dat wel uh, over aan de ondernemer. En ga het niet verplicht doen. Of, weet je, gewoon, en al begint het maar met twaalf... Weken in een jaar, of twaalf zondagen in een jaar. Weet je, dat, dan heb je in ieder geval iets. Dan komt het vanzelf. Maar laten we één ding niet vergeten, we zijn straks uh, over een paar jaar, ja, lopen wij achter de muziek aan, terwijl alle steden rond ons heen, Emelord, Zwiftband, Kampen, nu, of uh, Buitenkampen, Zwolle dus in dit geval, ja, die gaan met de eerste rij. Ja. Hey, en hoe vind je dan het contrast, zeg maar bijvoorbeeld zoals de benzinepompen, terrassen, restaurants? Die zijn allemaal wel open op zondag. Hè? Dus we kunnen eigenlijk in principe gewoon uh, melk halen bij uh, de SO. We kunnen tanken. Uh, en, en wat is dan uh, wat zou de beweegreden zijn waardoor de politiek wel die ondernemers open laat gaan en de uh, reguliere uh, ondernemers niet? Ik weet helemaal niet wat hun gedachtegang daarin is. Ik vind het een hele kromme gedachtegang, want je werkt oneerlijke concurrentie in de kaart. Kijk, ik snap heel goed dat je een, als je een tankhouder bent, dat je het gewoon niet meer kunt verdienen in, uh, in je uh, brandstof. Dat kun je gewoon vergeten. Iedere pomp heeft tegenwoordig neefactiviteiten erbij. Maar oh wee, als ik hier kaars neerzet, heb ik een probleem. Als ik hier nootjes ga neerzetten, heb ik een probleem. Dus het is al oneerlijke concurrentie. Dus ik denk, gelijke monniken, gelijke kappen. Ik moet alle diploma's hebben om drank te mogen verkopen. Maar een supermarkt mag ook drank verkopen tot aan de 15%. Ja, ik vind dat gewoon ronduit belachelijk. Dan moet je het ook vrij gooien zoals het in, in het buitenland is. Hè? We zijn toch Europees uh, allemaal gelijk aan elkaar? Nou, dat zijn we helemaal niet. En wij zitten hier gewoon op een, in een gebied wat uh, respect naar iedereen. Hè? Dat begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind wel dat uh, uh, de christelijke gemeenschap in deze behoorlijk veel heeft tegengehouden in de loop der jaren.